Oh, kom eens. Oh, kom eens. Hé hey, Jochie, meisje. Hé hey, Jochie. Is het voor jullie? Is het voor jou? Voor oh, jij ook hier. Hey. Wat die bij jullie. Ja goed zo hè. Spanje! Ik zag een hondje rondlopen langs de eerste berg zonder begeleiding. Ik denk daar is iets fout. Wat zeg jij? Ik zeg zo'n hondje rondlopen hier zonder de begeleiding. Ik denk dat klopt dus niet. Nee, dat klopt zeker niet. Ik zeg dat die kop uit Spanje dat is, die loopt altijd weg. Ja, maar dat zijn ze gewend, dat ja, weglopen, ja. uh, dat doen ze niet anders. Uh. Wel, ja. Nee, oh, graag gedaan. Uh, als mijn hond op kat wegloopt, dan uh, zou ik het ook graag uh, ja. merken dat, dat iemand even ja, uh, uh, ja. kijkt of er wat aan de hand ja. is. Er ja. kwamen mensen aanlopen. Ik vroeg al of dat van je. Uh, <laughs> <laughs> en toen zag ik jullie. Uh, ja is niet net als een uitgeflipt. Een klant van mij die kwam binnen, is die, waarschijnlijk is hij het gegaan. Ja, je zit hier in de bosje, dus de wagen erbij. Ja, het ja, ja, ja. hek gaat vanzelf ja, oh, een keer auto muizen ja, ja, oh, open ja. en die weet dat op een gegeven moment. Ja. Dan kun je, dat kun je dan niet zo'n klein lijntje maken. Ja, van, niet kan, hè. Kom maar van hier. Ja. En dan ja, met, met, met, met, met, met 2 mA, ja. als ze aanraken, is goed. En de auto rolt er gewoon overheen. Oh, ja, ja. Als je maar op 2 centimeter hoogte doet, ja. ze hoeven het alleen maar met een paar hagen aan te raken, ze weten het hoor. Ja, ja. Nou, drie keer, dan hebben ze het wel geleerd. Ja. Ja, ik ga weer terug naar mijn brommen. Hey, dankjewel. Succes voor Succes ermee. Hey. Jij hè? Ja, graag gedaan, joh. Succes met uh, het binnenhouden. Ja. <laughs> Ik weet toch, ik voel het aan wanneer er iets niet klopt. Ik kan wel zeggen ja. We'll be